We zijn dit vier jaar geleden voor het eerst opgestart en het idee is om dit het netwerkevenement van de branche te maken. Ik spreek mensen, collega rijschoolouders, je spreekt uh, mensen van de BOV mij. Eten verbindt altijd. Ik heb gesprekken gehad met mensen die ik echt nog nooit heb gezien. Een biertje, mosselen, een broodje hamburger als je dat lust. Smaakt prima. Ik denk dat ik daar nog een pannetje ga halen, ja. Ik eet geen mosselen. <laughs> maar het andere eten is heel erg lekker.